Voorheen had u een studio nodig en een behoorlijk budget om zulke producties te vervaardigen. Bij Spotcast gaat het veel makkelijker. Spotcast maakt productvideo's, productdemonstraties, informatievideo's en nog veel meer. Hoe kunnen wij u helpen? Heel eenvoudig, u vertelt welke producten of diensten u heeft, hoe het een en ander werkt en wat de voordelen zijn. Dit kan hier online. Uiteraard nemen wij al uw wensen met u door en zodra we een overeenkomst hebben, gaan we met u aan de slag. Wie verzorgen de presentaties? U kunt zelf presenteren of u kunt kiezen uit een team van ervaren podcasthosts hosts op onze website. Daarop neemt podcast uw product of dienst verder onder de loep en vervaardigt een conceptscript. Zodra dat is goedgekeurd, wordt alles opgenomen. Na de opnames wordt het product gemonteerd nabewerkt en uitgeleverd. Om het te ervaren, bel of beschrijf de huidige situatie in het contactformulier... en kom zo persoonlijk in contact met SpotCast.